Een video is als wat er door je brievenbus komt. Een reclamefolder is schreeuwerig, veel felle kleuren, grote letters, staat vol met promoties en koopjes. En bij veel mensen verdwijnen die folders gelijk bij het oud-papier. Of sommige mensen plakken een sticker op hun voordeur dat ze geen reclamefolders willen ontvangen. Terwijl een handgeschreven brief die, ja, die komt altijd binnen, letterlijk en figuurlijk. En dat maakt je heel nieuwsgierig, want je denkt dan, goh, van wie zou die brief zijn? En vol verwachting maak je de envelop open en lees je de boodschap die uh, speciaal voor jou is geschreven. naar is tijd en aandacht aan besteed en het valt dus heel erg op. En helemaal in deze tijd waarin alles digitaal gaat. Nou, zo is het ook met uh, video. En als je heel goed bent in je werk en je behoort tot de top van de markt. Uh, dan wil je de impact van een handgeschreven brief en niet van een reclamefolder. Dus als jij echt wil binnenkomen, dan uh, wil ik wat ideeën met je, ge met je delen. En het laatste idee is misschien nog wel het belangrijkst en wordt er heel veel ondernemers onderschat wat, uh, wat de impact ervan is. Nou, mensen denken vaak dat ze hele dure videoapparatuur nodig hebben om uh, een goede video te maken, maar het tegendeel is waar. Want een te mooie video kan de aandacht juist wegnemen van je boodschap en kan minder authentiek aanvoelen. En je video hoeft niet perfect te zijn, je hoeft alleen jezelf te zijn. En een paar jaar terug bijvoorbeeld was ik nog best wel onzeker over hoe ik voor de camera stond. Maar ik was wel heel zeker over de kennis die ik heb. En dus ben ik doorgegaan met video's maken. En in de beginjaren maakte ik die video's gewoon met mijn iPhone. Heel eenvoudig en laagdrempelig en nu word ik gezien als de stratege op het gebied van videomarketing dus zo kan het ook voor jou gaan. Nou, de manier waarop je je video's edit heeft ook een enorme impact op je conversie en hoe eenvoudiger en authentieker hoe meer impact je maakt en de video's die we voor mijn klanten maken zijn heel stijlvol in de eerste plaats omdat mijn klanten heel stijlvol zijn en veel van mijn klanten hebben ja, voor aanstaande positie en voor hen is het belangrijk om in gesprek te komen met potentiële klanten van hun niveau zonder dat ze zelf heel veel marketing hoeven te doen of de hele dag op social media hoeven te zitten. En Deze ja, vernieuwende manier van marketing werkt heel goed voor mijn klanten en zij halen er voortdurend nieuwe klanten mee binnen. Nou, natuurlijk heb je een heel goed verhaal nodig wat je in je video gaat brengen. En het gaat niet alleen maar over jou in je video, ik denk altijd maar daar zijn je vrienden en familie voor. Zij geven om je en willen weten hoe het met je gaat en wat jou allemaal bezighoudt. Maar ja, voor potentiële klanten ligt dat natuurlijk anders. Zij willen gewoon een oplossing voor hun probleem. Dus vraag jezelf af, wat is het probleem waar klanten nu mee rondlopen? Of wat willen ze graag anders in hun leven? En uh, ja, maak daar een video over waarin je vast wat waardevolle ideeën geeft, waar ze nu al enorm mee geholpen zijn. En waar ze nieuwsgierig van worden en meer van willen weten. En het werkt ook heel goed om de resultaten van eerdere klanten te laten zien. Want dat geeft heel veel vertrouwen. En uh, ja, marketing draait allemaal om vertrouwen. En ja, potentiële klanten die worden gerustgesteld door een videotestimonial. Ja, want ze zien dat er iemand anders uh, voor dezelfde keuze heeft gestaan. En voor jouw koos. Nou, er zijn wel een aantal voorwaarden waaronder een testimonial... Goed werkt en het zit niet alleen in het verhaal dat je klant vertelt, het zit ook in de manier waarop je je testimonials deelt. En wat je wil is dat potentiële klanten al verkocht zijn op jou en op jouw dienst, nog voordat je in gesprek gaat. En dat is waar een goede overtuigende videotestimonial voor kan zorgen. En ja, een bedrijf met een groot aantal testimonials, ook van diverse klanten. Is, uh, ja, is veel aantrekkelijker uh, voor potentiële klanten dan een bedrijf zonder testimonials. Nou goed, Nog even samenvattend. De kwaliteit van je video zit niet in de videocamera die je gebruikt. Het gaat erom dat je helemaal jezelf bent en dat is wat werkt. Verder is het belangrijk dat je begint met geven. Het kan een vernieuwend idee zijn, een tip, een nieuwe strategie uh, waar je klant nu al mee geholpen is. En tot slot laat eerdere klanten vertellen over de resultaten. Want dat geeft heel veel vertrouwen. Nou ja, en met één goede video maak je al het verschil. En het zorgt ervoor dat je opvalt tussen al die reclameboodschappen die jouw klant vandaag te zien krijgt. En ik denk het grootste probleem met video is ja, dat je niet begint, dat je het voor je uitschuift omdat je geen accountability hebt. Dus zoek iemand die je op de allerbeste manier bij helpt en dan ga je het ook echt doen. En dan ga je gezien worden door potentiële klanten voor wie jouw diensten heel interessant zijn. En ja, als je zoiets hebt van ik wil dit nu echt eens in de praktijk gaan brengen, stuur me dan een persoonlijk bericht en dan geef ik je heel graag de strategie hoe je ervoor zorgt dat je video gezien wordt door de juiste mensen die ook bereid zijn om te investeren en dat je video op de juiste tijd gezied, gezien wordt en met de juiste boodschap uh, zodat je video echt voor conversies zorgt, dus gesprekken in je agenda.